De nog een vriend. Een vuurwapen in zijn broek ofzo. Een shotgun in de kofferbak. Een vuurwapen hier. Staan blijven, kom op. Dat is gehoord. Uh, ja, dat is gehoord. Collega's neergeschoten met een op je zo. Goedendag. Oké, doei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ofzo. Alle mensen leuk jullie je naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Amor. en morgen vandaag ga ik op pad met deze uh, Mercedes Vito 2010 versie van uh, de Koninklijke Marche C, de Camar. Uh, dit is Wim. Wim is niet kaal, Wim heeft haren, maar ja, dat is je Kijk eens. Ja, ja. Nee. Um, hij heeft zijn uh, beret op en uh, is vandaag in dienst als Camar uh, uh, niveau 2 is dat, denk ik. Ik, ik weet vrij weinig van de Marche C. In ieder geval wat ik wel weet is dat hij dus eigenlijk, ik pak altijd wel de hele MP5 en alles, maar eigenlijk heeft hij dat helemaal niet. Eigenlijk heb je dat alleen maar niveau 1. Of andersom. In ieder geval 1 van de niveaus heb je dat niet. Ik ben het ene waar je het niet hebt. Dus vandaag hebben we alleen de klok. klok 17. Uh, en de taser natuurlijk. En uh, brandblusser en wapenstok uh, zo. <tacht> Komt helemaal goed? Ik zal even snel interieur checken want dat is wel pretty badass. Trouwens shoutout naar uh, nu in beeld. Ik durf je even niet te zeggen wie precies. In ieder geval is een, uh, een skin gemaakt dan door uh, uh, ja, nu in beeld. En de uh, auto is gemaakt door topmods of high performance modding. In ieder geval hij staat op topmods voor te downloaden. Maar ja, hij zelf de maker van de skin zei hij dus de topmods gemaakt. Of de high performance modding gemaakt. Dus ik weet dat niet. Wat ik wel weet is dat wij lekker aan dienst gaan. Ik had een melding uitgezet, ik zet ze nu aan. We gaan overal een beetje naartoe, ik zet hem even alt-tap, want ik moet natuurlijk wel mijn stuurtje goed hebben. Even voelen of hij goed is, stoeprandje raken. Ja, hij is goed hoor. Hij is niet weg hier natuurlijk, ik ga even alles controleren voor jullie. Automatisch bij uh, blauw aanzetten gaat stop politie en politie volgen aan. Dat kunnen we gelukkig gewoon uitzetten. We hebben nog oranje. Mooi man. En knippenlichten natuurlijk. In de lichtballen gewoon nog verwerkt. En hier. Dus uh, ik ga proberen ze te gebruiken. Kan niks beloven. Daar rijdt iets voorbij wat altijd wel mijn interesse trekt. Ook al weet ik niet waarom. Heel laag joh. Geen kenteken. Nee we kenteken. Rijdt heel laag. Uh, en verlaagd. Models, dus we hebben niet Standard Krieg, denk uh, ik. En hij laat een voor 4-1 okay, India Oscar, Oscar. Ook 3, niet verzekerd. 8, uh, die is namelijk verloren. Ja, knallen op een paal, ja. Zo ruimte en dan knalt hij op een paal. ik kan best gewoon volle gas vooruit gaan. En dan voordat je weet rijdt hij weer achter En dat is... Nu. Nee. Zo, stop. Stoppen, goed. Even kijken, we hadden... Expire insurance. Hallo. We gaan de zin Stanley, dankjewel Stanley. Is het voertuig van u? Weet ik al niet, hebben we niet uh, opgelet. Uh, in ieder geval. Uh, heeft hij iets gedronken? Ik hoef dat niet te beantwoorden. Nee dat klopt. Ik ben niet de antwoord verplicht, maar ja, ik kom er vanzelf wel uh, achter. Uh, heeft hij drugs gehad? Of ik kom er vanzelf wel achter. Ben ik aangehouden? Nee, nog niet. Uh, goed. Ik ga je even laten blazen. Uh, omdat ik toch wel een uh, verdenking heb dat je iets van alcohol hebt genuttigd of drugs. Geblazen, ook stop ze, geblazen, blazen, blazen, blazen, oh maar, even kijken, oké, okay, je hebt niets gedronken. Maar het is nog onder het limiet, de helft. Uh, ik wil niet zeggen de helft kwam nog bij, maar de helft zou er nog bij mogen. Goed, wel positief op uh, cocaïne. Dat betekent dat je mag uitstappen. Ik ga jou fouilleren en het voertuig doorzoeken op basis van de opiumet. Uh, ik wil gewoon dat je hier blijft staan. Wait up. Maar anders ga ik gewoon. Ja ik ga je sowieso boeien. Dus uh, ehm.. Waarom rijden je me aangehouden? Rijden onder invloed. En uh, misschien komt er nog bezit van verdovende middelen bij. En dat gaan we even controleren dan hè. Pet down, we gaan hem fouilleren in de zij. Fouilleren rechterbeen. En voeten, fouilleren linkerbeen. En wat vinden wij? MDMA, een pistool. En gebruikte naalden. Hey, misschien nog even moeten vragen of je verhaal een bij hebt, Waarom aan ik mezelf kan beseeren. En zo te zien heeft Wim zich niet misseren. Goed, dat komt er allemaal bij. Kom uh, maar. Ik pleur even achter in mijn Bussy. Bussie, lekker voice crack. wat kwam er nou een beeld Goed in vehicle. Hey, Gaat die deur open? Wat gaan we nou doen? Ik ga niet helemaal lekker dit allemaal. Oh, ik niet helemaal lekker. Je mag door liever ook. Ik ga erin dan. Nou goed, blijf hier. Ik ga het voertuig door zoeken. Door nog van de H. Dus ja, als ik daarmee klaar ben, op de 8 drukken. Voor een transportje voor hey, mijn heer. Oh, wat doen we? Nog eens op de H, kofferbak controleren. Nou, die ziet er leeg uit. We halen hier een appetit uh, Oh, een shotgun! Hoe had ik die niet kunnen inleggen, jongen? En hier? Uh, gaan we ook nog even uh, kijken. Goed, hij is aangehouden verboden wapen. Er zit uh, verboden... Nog een vriend! Een vuurwapen in zijn broek ofzo. Een shotgun in de kofferbak. Een vuurwapen hier hij heeft van alles bij. Uh, een mooie vangst hier, uh, moet ik zeggen. Ik het voertuig is aan de beslag genomen, dat gaat verder worden onderzocht, want ik vertrouw voor mij meter die hele gast hier. Thanks. Thanks, Oi oi. Let's go zou ik zeggen. <coughs> Nieuwe taxi's erin. Een Mercedes, e-klasse taxi ofzo. So. Ze zijn nu nog oranje omdat de, GTA ambu of ambu omdat de GTA Taxi oranje is. Ik heb wel iemand gevraagd om hem naar, uh, uh, naar zwart te skinnen als het ware. Maar ga er maar vanuit op het moment dat jullie deze video zien dan zijn ze al allemaal zwart. Dat is ook niet helemaal gezond. stop je nog even op tijd. Ja, hierzo. Mooi. Dan kan ik je meteen naar het bureau meenemen. En de takenwagen is er ook weer handig. Nou, ik, hoef niet, uh, ik hoef geen reden op te geven waarom ik dit voertuig aan de kant zet. helemaal meer veilig voor op de weg ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken 6 3 sierra whisky 0 2 3 blijven kom op c hoe heet dat marsje achter woon te voet staan blijven hoe kan ik? Wauw! Hold up! Want ik ga je gewoon tasen hè? Doe die deur nou niet open. Oh, uh. Taser! Taxi! Taxi, stop! Taser! Stop! Police! Opstaan! Handen omhoog! Knieën! Ja, eenmaal aanhouding! You're under arrest, you piece of crap! Inderdaad, piece of crap. Goed, graag in front... Nee, wacht, ik neem hem trouwens. Kom. We ja, gaan rennen, kom op rennen. Zou je helemaal niet te voet kunnen droppen? Even met jou die deur dicht doen, oppa. Uh... Zou zich moeten kunnen eigenlijk, als ik hier gewoon... ...in ga staan zeg maar. via de auto, Are you me? Uh, auto ga ik af laten slepen. Bij jou wil ik natuurlijk wel even weten waarom we er vandaan horen dus ga even vieren. Hmm. rijbewijs ofzo. No, Oké, okay, goed. Let's go. Ik ga hier gewoon in, als goed is. Oké, okay, dan blijf je daarvoor altijd staan en vraag we het transportje. Dus we gaan even kijken, neem hier op het vliegveld, dus kijken wat hier nog allemaal rondrijdt en te uh, beleven is. Hier is de brandweerkazerne. Hier oefent de brandweer. Met vliegtuigbranden. met het poetsploeg of zo so, te chillen of post, post al Dispatch calling unit 1, Lincoln 18 We have an officer in need of assistance Ik ben alleen... Ik kan me liever bezig met meldingen dan met... of met dingen... met... belangrijke dingen... ja... Met andere dingen dan met een transportje van een verdachte. Een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. We have a suspicious person in... verdachte persoon op de... Oh, ik moet wel even iets doen. Geef het wel, alsjeblieft Bio 2. Zo dat ik dat vergeet die was weg uh, oké okay, we hebben de klok weer we hebben even blauw erop gezet want ja iemand die hier op de op het vliegveld loopt richting landingsbaan dat is natuurlijk niet helemaal normaal hè? dus uh, en dat moet ook zichtbaar zijn Disband, dat is gehoord Bukken, bukken, wapen pakken, noodknop indrukken, verdachten kijken, wordt schoten op het vliegveld, worden beschoten, verdachten in been geraakt, lijkt wel om te staan, lijkt weer te gaan schieten. Zo, we die schilderen hebben? We'll Stop! Wapen, please. Attention all units, officers report, we are code 4. Veilig stellen, verdachte neer, wapens bergen. Ja, ik ben vooral in mijn arm geraakt ziet te zien. Nou, ja, dat kunnen we oplossen. Ambuietje deze kant op. Volgt en eerst je bericht voor wagens, nou, Ik geloof dat de brand komt. Ik weet het allemaal Azen niet joh. Yo, uh. Veel reporting civilian shot hoor. Er komen twee auto's uh, naar mijn noodknop af. Op mijn noodknop af. En ook nog eens twee politie eenheden. Alsof ik niet belangrijk ben. Ben ik niet belangrijk? Hè? Ja? ja, dan moet ik eigenlijk tegen mijn kamar-collega's vragen. Dus een ambu voor mij. Hé hey, hey, nog een Een ambu-collega of een ambu voor mij en voor hem hier. Damn! Oh, we can Joost, het valt toch wel mee. Dankjewel. Ja, hoi hoi. Shame. Ik kan even wachten voordat ik een uh, lijkzaam moet oproepen en alweer weg ben. Want Ik denk dat hij wel dood gaat als ik zie hoe vaak ik hem heb geraakt. They didn't make it. Nee, dat dacht ik al. Schade ook even opmeten naar één schot. Eén kogel gehad, twee kogel got, drie kogel gehad. Vier kogel gehad, een raampje kapot die slaan we even in uh, hier nog op het Kamar logo Marge C logo uh, hier waarschijnlijk ook nog wel een paar nou, maar nee, als die banden nog maar want ik denk dat die wilde banden ook nee, niet graag. hé, wat mooi! dat is de eerste keer dat ik hem zie zeg maar, geloof ik kan dat? Ah, ik denk het wel ik heb hem wel eens in rondrijden maar ik heb hem nooit echt bij een meldingen te plaatsen gehad. Of ben ik nou gek aan het worden? Begeleid ze even van het vliegveld af. Wel zo netjes natuurlijk. zijn wel geen kentekens. En stop streep negeren. Hè. Allemaal bekeuren, hè, jongens. En jullie zijn slachtoffer. Het lijkt waarschijnlijk vergeten. Want er ligt ook niks achterin. Oh, hij snapt hem. Nou ah, toch niet. Ik vind het goed, we gaan door. Hè. Dispatch calling unit 1 Lincoln Moet daar is Little het vliegveld. Gebied. Ja joh, ik ga wel even kijken. Nee. De politie heeft het supertje druk. Supertje is bij deze een woord. Uh, en ze hebben mij, ons gevraagd, de Marge C, om even in een gebied wat misschien net Marge C, misschien net politie is, even te gaan kijken bij een, uh, een diefstal van benzine. Of in ieder geval brandstof. Kan ook diesel zijn, hè. Uh, dat busje klinkt niet helemaal gezond, hè. Dus uh, ik ben de broertje niet en ik ga graag even op 2 kijken. Uh, wel een beetje haast want we willen natuurlijk wel nog iemand op eten daad betrappen en dat gaat nu niet meer zijn want de melding is al gemaakt natuurlijk wat we wel kunnen doen is um, zo snel mogelijk daar zijn zodat we de verdachte zo snel mogelijk uh, of zo dicht mogelijk in de buurt nog gaan kunnen treffen als we hem tegenkomen toe. daarbij maken wij ook gebruik van onze vrijstellingen zijn ook naar rechts gaat kijk is ideaal kunnen volgas. volgen uh. had ik nou wel of niet al van de taxis verteld uh, zo ja dan uh, sorry voor nog een keer vertellen zo nee ja dan uh, oké okay, dan weet je het bij deze ze zijn nu nog oranje ze zijn nieuwe taxis uh, op het moment dat uh, ik moet iets in de carcols aanpassen. Car calls. van auto Autocollors ofzo. Uh, dat kan ik alleen niet. Dus dat gaat iemand anders voor mij doen. En op het moment dat hij dat uh, heeft gedaan, uh, dan uh, zullen de taxis dus ook zwart zijn, zoals een normale taxi meestal wel is. Uh, dus tegen de tijd dat jullie deze video zien, oftewel vandaag dus eigenlijk, uh, uh, zijn ze allemaal wel zwart. En zo niet uh, dan. Uh, is het niet anders? We zijn te plaatsen, redelijk snel toch? Ja. ja. Hallo. Wat zeg je? Oké, okay. ik uh, ja, apart praktisch moment. Goed Ja, ik zie joh. Hoef ik niet zwaai. Goed dat je even zo tankt, joh. Goed agent. Bedankt dat je er bent. Um, iemand is gewoon net weg gegaan zonder te betalen voor de brandstof. Uh, het, is al, het is al een moeilijke tijd uh, zonder deze dieven. Ik heb uh, camerabeelden van ze. Nou, laat maar eens zien, pik. Is even spieken hoor. Ja, die staat lekker geparkeerd. Lijkt een man met een uh, overal te zijn. Uh, in ieder geval een veehals. Daar kan ik wel wat mee. Ik heb de auto echt nog niet gezien. Had hadden u een kenteken? Uh, okay. Oh, okay, ja, oké. Oh, kijken gedaan. Ja? Daar, ja, richting vliegveld weer. Ik ga meteen eens kijken. Komt goed hè? Hoi hoi. Nou, hij is nu in de buurt. Want ik denk dat ik hem nou net tegen ben gekomen. Hij moet sowieso maar eigenlijk dan tegemoet zijn gereden toen ik hier naartoe kwam. Maar als hij nu pas hier rechts is ergens. We zijn aan het verstoppen. zo maar eens kunnen. Ja. ja. Ja, die weet ook hoe laat het is. En gas erop, ja. ja. Oh, die gaat erop. In, uh... Hij wilde er van gaan, maar bedankt zich toch. Ik ben wow, Staan blijven. Wait up. Wow. Hold Stoppen, Police. ja? Ik sta bovenop je, kan kant op. Begrijpen. Dan ga je opstaan. En dan ga je meewerken, ja? Ik ben aangehouden voor diefstal van brandstof. Je bent niet aan het van advocaat. Ja? Volg je nog wat ik zeg? Ik ga je feuilleren of je dingen bij hebt en je bij mag hebben. Ik ruik wat alcohol bij je, dus ik ga hem een blaasje bij doen. Heb je dingen bij? Waaraan ik mezelf kan baseren. Nee. Ja, een vuurwapen bij, vriend. waar vriend. Verboden wapen zit. Ah, ja, hij mag. Hij heeft een, een, een permissie voor een vuurwapen. Uh, concealed, wat is dat? Hij, hij moet hem geloof ik voor geborgen mag iemand openbaar draaien, goed dan, dan misschien tot die nog dan mag ja, in Nederland zullen niet zo snel een wapenvergunning hebben voor op straat volgt die uh, en is dat die van voor me rijdt alsjeblieft prio 1 niks nee. goed, transportje deze kan met spoed ja. Daarachter assistentie achter is uh, een terroristische aanslag of zo bezig uh. 125 Ja, dat collega is Collega's neergeschoten met een RPG ofzo. Verdachte licht daar, verdachte licht daar. Wat heeft hij? Een RPG ja. Hij denkt dat hij overheden is of zichzelf veel opgeblazen. Oké, okay, bergen, alles veilig. Ambulance deze kan met spoed, Voor helemaal helemaal gesloopt, en uh, collega's ook neer. Uh, maar de brand wel erbij, Dit heb ik al lang... Wat je ik nog? Nee, kut, Oké, dat is onhandig. handig. Ja, uh, yeah, nu zijn we de lul, zeg maar. Ik zie jullie zo meteen mee. Ik wil de F6 doen. Voor, uh, uh, ehm, hey, um... Zoals je hier een grondmanage zit om uh, pionnen neer te zetten maar dat opent dus ook de Los Angeles Rescue Division mod. Dus ik zie jullie zo meteen weer. En we zijn uh, nog niet uh, eens uh, opgestart uh, van het vervolg van de uh, gamecrash zeg maar. Soort van. En we worden alweer opgeroepen, oké okay, dat is niet heel handig. Voor een uh, vervolgmelding. En die gaat me hier tegemoet komen denk ik. Dus die gaan we opwachten. Iemand uh, die een, uh, uh, wordt gezocht. Waarbij wij een btgv moeten gaan uitvoeren. Want die heeft iemand aangevallen met een deadly weapon. Assault by deadly weapon. Oftewel hij heeft dus iemand eigenlijk neergeschoten of neergestoken of dat soort dingen. In ieder geval een wapengevaarlijke verdachte. meestal meeste zeggen vuurwapengevaarlijke verdachte. Nu zeg ik maar even wapengevaarlijke. Verdachte. Een soort oude BMW. Als je die nou hier stopt, dan meteen de collega's om eventueel samen te werken. Ah ik heb geen klok. Wacht even, even even vriezen meneer. Niks aan de hand hoor, gewoon even vriezen. Ja, toppie, we hebben de klok. Politie, Marsje uitstappen, uitstap de handen omhoog. Bij elke verdachte wegen zal er worden geschoten. Heb je dat begrepen? Hé, hey, luisteren. LSPD, don't make me shoot you. Uitstappen met de handen omhoog. Hallo. Ah dat is weer de wat zeg ik nou uitstappen handen omhoog hij zou wel luisteren schoten gelost collega geraakt Attention. niks aan de hand verder Zal uh, zat vest verstaan denk ik Kijk, dat schot rond zeg maar hier zo bij tussen mijn handen. Of is dat een knoopje? Ik weet niet precies. Wat? Huh? In ieder geval, ik had het gevoel dat ze een, een vest aan hadden. Maar ik kon ook gewoon niet raken. Ik ga nu geen ambu's meer laten komen. Ik ga gewoon niet alles wegslepen, maar even lekker door. Want anders duurt dat zo lang allemaal en moet.. Oh kijk, die liggen op zijn bakjes. Een verdacht voertuig, dat trekt natuurlijk altijd wat meer aandacht als het op het vliegveld is. Denk ik dan maar zo. Voetgangers hebben we voor. Het lijkt er niet te rijden. Of wel. Jawel hè. Vrij... rijdt heel langzaam. Voor zo'n snel voertuig is dat raar. Dat je zo langzaam rijdt. Ik ga het volgende kenteken voor je nadrukken. 2, 4, Tango, Oscar, India. 2, 1, 7. No, Ken 99. Oké, doei. Meldkamertje, wacht een volgendje, uh, graag, van de uh, van de uh, ja, ik hoef geen zoeken, want hij rijdt zo langzaam, niet precies wat met hem aan de hand, is. Goed, old well. Audi is back. ik duw hem tegen je aan, hè. Hoi, even uitstappen. Ik ben aangehouden. Inderdaad, don't make, don't make him use this. Ik zou het niet doen, want dan gaat hij neerschieten en dat is, geloof ik wel pijn. Nooit ervaren zelf voor, maar uh, mag wel stellen dat het zoiets pijn doet. Oké, okay, takelwagentje deze kant op, hij regelt transportje. En wij gaan nog even. Door. Je kan me gewoon niet vaak, dus ik kan me nog even kijken, moet ik op de 8 drukken? Uh, ik moet die transport, hun houden hem aan en normaal was het altijd zo dat hun de, uh, dat hun alles regelde. Met transport, of als hun hem aanhouden dan deden zij ook het uh, transport regelen. Maar dat is niet meer blijkbaar. Dit voertuig is juist hier gestolen en ik kan er duidelijk niet mee omgaan. Ik spreek de politie, stop uw voertuig onmiddellijk. Nee, ik kan er zeker niet mee omgaan. Een mooi rondje gerend weer. Ik kan er nu opeens mee opgaan, want dan gaat het mokertjes hard. Oh, hier staan heel veel collega's. ...snelheden zijn er toch wel. uitstappen Staan blijven! Met de volging met heel veel collega's. Krijg je hem wel. Pak hem man. Goed zo. Lekker. Heb je nog deze Oeh. Vijf Thesers op zijn berkens. Kijk nou eens. Wat een bazen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ofzo. So. Ja zoiets. Oh er komen er nog 60 aan. Jezus. Mooi man. Bedankt jongens, tot de volgende, ah, transportje. Vind wel aardig, de hun me oplossen en dan hoef ik alleen maar op de achter te drukken. Mijn eraf gevallen. Moeten we die gaan zoeken? En, de laatste melding van vandaag is een six, melding van 20. de Schiphol ambulance. Die assistentie vraagt van iemand. En laten wij nou net in de buurt zijn. Dat is maar Oh, die gaat tonen inlopen. Dat scheelt. Niet, veel. niet op de vuist gaan met elkaar. Nee, Nu is goed hè. Ik heb een shotgun vast, ik weet niet waarom. Maar ik ga hem gebruiken tegen jou, ja? Ja, laat je even zien. Mag je met aanhouden van geweld tegen hulpverleners? Uh, dat zal geen wet zijn om iemand op basis daarvan aan te houden. dat zal gewoon, hoe uh, weet dat, mishandeling zijn. Eén collega vraagt om een assistent. Ja. Ik ben onderweg. Dat is gehoord. Uh, het ging doen? Nou ja, maar even snel hier. Hallo, transportbusje. Oh, dat gaat fout, dat gaat fout, dat gaat fout. Ja. Gefeuilleerd? Ja. Nee. Ja. Nee. Oké. Okay. Maar niks uit. <coughs> Collega's, ambus, succes. Ja, hier is niemand meer. Mooi. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. We zullen heel leuke video vonden. En ik hoop dat jullie een gave video's vonden. En wie weet zien we hem vaker. Tot over twee dagen bij een nieuwe video. Even denken, even denken, even denken. Ik weet het echt niet. Dat heb ik wel vaker. Ik weet het eigenlijk nauwelijks. Uh, tot dan in ieder geval. Doei.